Sport laat van zich horen. Luidkeels op het veld. Of fluister zacht in de kleedkamer. Wanneer je je adem inhoudt. Nog voor de overwinning klinkt. Door de jaren heen. Voelbaar. Het spreekt voor zich. Als drijvende kracht achter onze successen nu. Maak nog meer los. Als we samen de schouders eronder blijven zetten. In stille krachten die broodjes smeren. Wanneer we door papierwerk heen razen, gezamenlijk omschakelen. De lichten uitdoen. Voor die doorgaan tot het laatste rondje. En die doorgaan tot het laatste rondje. Voor die er bovenop willen komen. Of er van af willen. Als we vieren wie we zijn. het denken wie we waren. De toon zetten. Of een weerwoord geven. Het is de taal die we allemaal begrijpen. Het is het niet te stoppen geluid. Supporter van de generaties die nog komen. Sport laat van zich horen. En wij laten de sport nog luider klinken.